Hallo iedereen, zien om te koken en te bewegen met een kampioen die staat te springen om naar de Olympische Spelen te sprinten. Hanne Ah, ja. Je bent Belgisch kampioen, 200 meter. Je bent een van de beste Europese hoordenlopers op de 400 meter. En je werd vijfde in 2019 op de 4x400 in Doha. Dat is ongelooflijk. Hoe is het met u? Ja, goed eigenlijk. Ja, ja? Ik ben in volle voorbereiding voor de Olympische Spelen. Dus uh, ja, super tof. Ik ging net zeggen dat is waarschijnlijk uw main focus. Dat is het doel. Ja, op dit moment zijn we alleen daarmee bezig. Dus, uh, Constant? Ja, 100 procent. We staan hier trouwens aan uw trainingscentrum, hier gebeurt het allemaal, hier zijn de medailles aan het ontwikkelen. Maar voordat we het over de sport gaan hebben, zou ik u graag een paar vragen willen stellen over koken en eten in het algemeen, als dat goed is voor u.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 Tadaa. Tadaa. was Geniet ervan. Yes. Zeg Hanne, ik heb zo'n paar maten op de voetbal die lopen veel sneller dan ik. Heb jij misschien zo wat oefeningen of tips om sneller te worden? Ja, natuurlijk. Kan ja. ik u mij helpen, ja. Hanne, zoals topsporter.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 Ga versnellen. Dan gaan je ja. benen automatisch volgen. Dus door gewoon dat sneller te doen, ga ja, de rapper gaan. Ja, dan gaan de rapper gaan. Ja, doe goed. Okay. Het ziet er wel een keer belachelijk uit. En probeer de snel mogelijk echt alleen maar op je armen te letten, Samba. Tijd! De bedoeling is dat je eigenlijk in redelijk hoge snelheid komt aangelopen, afstoot, je knie eerst beweging laat maken, over de horde stapt en dan hier zo bijtrekt en dan terug vertrekt. <laughs> <Fuck it. laughs> Klaar? Stap! Kom aan, komaan, komaan. kwak, kom Je bent er bijna! Kom aan, even. Nog even. Yes! Goed gedaan hè? Dat is perfect! Hanne dikke, dikke, dikke merci voor vandaag. Veel succes bij de Olympische spelen en je weet dat wij allemaal voor u supporten dus. Een medaille, dat is het minste wachtpunt. Dankjewel. Oh, dank je okay. wel. Ik zal merci. mijn best doen. Oeh, ik ga zitten, want ik ben. Op, op, op. Deel jouw recepten en sporty keukentips via Instagram. En tag ons, want als je meer dan 250 likes hebt, kom je in de kampioenenlijst van De Lijzen magazine. En dat is toch top. Trouwens, meer recepten en workouts ontdekken van onze kampioenen? Surf naar delijzen.be.